Mijn naam is Dirk Kloot, ik ben 48, ik blog en ik programmeer en ik ben actief voor de Piratenpartij. Verdedigen van de burgerrechten. Dat omvat verder alle andere, andere standpunten wat mij betreft. Burgerrechten worden nu door hele nieuwe dingen bedreigd in onze tijd. En de oude politiek ziet die bedreigingen niet. Sterker nog, de oude politiek creëert allemaal uh, nieuwe bedreigingen. En daarom is een partij in de Kamer nodig die verstand heeft van ICT, verstand heeft van burgerrechten. En gaat zorgen dat wij die bedreigingen op een goede manier het hoofd gaan bieden. En er kansen van maken. Daarom ben ik piraat.